We moeten ons sociaal fundament herstellen en versterken. Ongelijkheid is funest voor het vertrouwen van mensen... in de overheid en tussen mensen onderling. We investeren daarom in gelijke kansen met de beste scholen... en met leraren die weer tijd hebben voor ieder kind. We investeren in gratis kinderopvang. We investeren in vaste banen. We investeren ook in mensen die werken voor de publieke zaak. In vertrouwde zorg, dicht bij huis. En we investeren in betaalbare huizen voor iedereen.